Iedereen. We staan nu in de lift. Wat hebben jullie gedaan jullie? Ontbijten. Ontbijten, ontbijten. Ontbijten. En hier komen nu we enkele beelden in beeld. Wat gaan we nu doen? We zijn nog in de kamer. Ja, weet je onze kamernummer nog? Ja. Oké, okay, dan is het goed. En kijk hoe mooi het hier is. Ik Ja, natuurlijk, weet ik dat. Dit is het uitzicht wat wij zien. En hier is Julius. En nu gaan we weer naar onze kamer. Deze weg gaan jullie echt nog vaak zien in onze vlogs denk ik. En daar is de zee. Kijk hoe mooi. Oh my god, het is hier zo mooi. Het is hier ook echt super warm. Hè. Het is nog maar ja. 9 uur ochtend. Misschien nog net niet 9 uur. En het is echt al oké warm. Ik ga hem gewoon als doen. Het zit ook boven? Dus mag Het maakt niet zoveel uit. Hier is onze kamer. we zijn er. We Oké, okay, we hebben dus onze zwamgrift aan, want we gaan zwemmen zo meteen. Maar eerst gaan we eens kijken. Gaan ja, we stiekem ook naar boven, naar andere dingen kijken. Kunnen we kunnen gewoon de lift pakken, want we mogen verkennen van onze ouders. Of ja, van papa. Wauw, ik zie jullie echt niet. Ja, er eindigt. Hier eindigt het. Hier volgens mij. Nee, we kunnen naar huis. Gaan we op Hier zijn nog niet trappen. Zijn hier trappen? Nee. Kunnen we kunnen naar boven. Oh my god, hoe cool. Hier, hier zijn wij nu. Oh, ik ben echt bang voor die trap. Laat lijkt zo'n slipper op de grond vallen. We gaan eens een beetje verkennen, want ik... eigenlijk. We, niet... we zijn alleen nog maar naar beneden gegaan en nog niet naar boven. Dus. Ja. Oh, dit is iemand van mij Dank je. Waar zijn we? Was dat een woon. Ja, maar moet je wel betalen? Waar ja, zijn wij, wat is het? Ik denk dat. Nee, hier is een sauna, hier is een massage. Ah, hier is een massage. Dit is een wellness, nee. Oké. Okay. We gaan terug naar onder. We gaan verder ontdekken. Oké, okay, we zijn dus weer op de plaats waar ons.. Uh, op, ja, op de verdieping waar onze taalkamer is. En we gaan nu dus de, lift nemen. We, we gaan de lift nemen, want daar staan zo bordjes op. Waar we naartoe moeten gaan. En dat is misschien handiger. Want uh, anders gaan we echt verdwalen. Ja. Dus hier zijn de liften weer. En jullie staat net zo dat bord hey, he, ja, te voor jullie hebben. Ze lift de zak anders. Hè? Hè, dat is keiraar, man. Dit is wel onze verdieping. Hey, Jules. Oké okay, wacht. Dat is uh... eng. Oké, okay, we gaan gewoon boven beginnen. hebben Wij jacuzzi, maar daar mogen we niet zomaar in. Oi. Want ze moeten daarvoor betalen. Oi. En wat hebben we dan? Wellness, sauna, fkk terras. Ik ga ze ook naar de gym kijken en zo. Ja, ja, ja. We weten trouwens niet meer wat FFK bestaat. En ja. die gaat ook voor wat dan? Genie. En die gaat ook een speelruimte, die kunnen we ook laten zien. Dat is nu jacuzzi, oké. Okay. De Jacuzzi is hier ineens. Dat staat Hier staat ze op. tussen. Hier is het anders. Oh, is hier staan een pilaren tussen. Oh. We zijn nu op het hoogste. We zijn nu trouwens op het hoogste, verdieping. Oh, even nog een mensen met hoofd. Wow. Oh, oh my god. Ik viel er zo naar leuk, ja, Ik verschil mij. Oh, dat is kijk, wel mooi. Kijk even hoe hoog het hier is. Het is wel kijk cool. Oké, okay, dus we gaan terug naar de jacuzzi. Kijk hoeveel hotelkamers er zijn. Ja, ja, Oké, we weten niet waar de jacuzzi is. Dus we zijn hier weg. We zijn een beetje voor het <lacht> <vertwaald. lacht> En dit zitten gewoon net het weer op. Maar we gaan nu dus een andere verdieping zoeken. En nu een verdieping lager en waar ging ik gewoon weer dan? Uh, uh, oké, okay, Ook om wacht. Okay, we gaan op. met de trap. Oké, okay, we gaan nu gewoon de trap nemen. Oké. Okay. Okay, nice. Wat, Wat, Wat was er op deze verdieping te doen? De ah, ja, Maar de konden niet naartoe gaan. Ja, maar daar kwam er gekomen, dat zal ik niet vandaan, maar dat. Ja oké, okay, maar ik denk niet dat er iets speciaals is. Ah, hier is een planning. Eh, uh, daar ja, snap ik niet zoveel ja, van. Ja, inderdaad. Jullie okay, weten echt niet wat we aan het zoeken zijn. Maar jullie zullen kijken, even fitness vinden. Dus dan moet je die even zoeken. Maar we ja. weten niet waar die is. Die, die plaatjes kloppen niet fatsoenlijk. Ah ja, hier staat fitness op. Kan dat? Oké. Okay. Kijk, hier staat een plaatje op. Het is nu recht. En hopelijk... Ja, hopelijk komen niemand tegen. Jullie zijn echt creepy zodat er ineens iemand tegenkomen. Ja. En kijk, dit uitzicht is ook echt wel mooi met dat zwembad daar. Oh ja. fitness... Kijk, hoe, ah, kijk hoe groot het is. En jullie zitten fitness gevonden. Oké, okay. maar mogen je er zo maar toe gaan? Oké, okay, we hebben die wel gevonden. Wacht, hier staat een bordje. Oké. Okay. Dat gaan we nu niet doen, ik denk ik. hier ik even niet doen, want ik heb slippers aardig, sport, doch, en... Ja, dat is niet anders. handig, maar we hebben hem gevonden. Op welke verdieping staat hij eigenlijk, jules? Eén uh, op bovenhoofd. Oké okay dan, top. Maar er, er, er staan ook overal dat er terrasjes zijn hier. Maar ik zie hier geen terrasjes. Nee. Nee, ik, ik, ik. Maar wauw, kijk dit uitzicht gewoon, mooi. Oké, okay, kijk, hier staat lekker een terras. Oei, dat is nu dit het terrasje, dus. <tie> Dit is een nudiste tras en dit is een FKK tras, maar ik weet niet wat dat betekent. <laughs> wat oh, nee, is een nudist? <laughs> een We persoon die naakt. Oh, jongens. Ja, die werkt zo. Maar het is een ander restaurant, Zoek, want het is nog een FK-restaurant, hè? Ja, maar maakt nee, is de echt nog een nudiste. <laughs> nee, je hebt het over. En dan 7, maar dat is niks. Receptie. Oké. Okay. Ja. Dat vind ik weer interessant hier. Want dit is dan de hotelkamer. Deze is ook perfect in het midden van de hotelkamer. Ja, het is chill. Kijk, hier liggen allemaal informatie. Reception en extens. Kijk, hier moet we van naartoe. Maar hier is nog een fitness. Tea time. Hier is nog een fitness, hè? Waar? Dat wordt toen nog Oké. Snackbar, salon. Kom je door. Salon, deutjes. Hier is ook een kapper, hè. gaan we die zoeken? Ja, waarschijnlijk is het. Uh, waar is hij naartoe? Oh, maar is hier. Ja, hier. Oké, okay, er... we komen hier naar het zandbad. Ja, nee, dit is mijn zaakjes. Ga je eerst naar het zandbad? Nee. Kom zo. Ik het Nee. <laughs> we gaan naar het zandbad. Nee, het is ontzettend hier, toch? Ja. ja. ja. ja. ja. Maar we uh, nee, waren nee, <laughs> een beetje, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, beetje nee. foots, jullie. Nee, de rode bij de receptie kijken. Nee hoor, die helemaal niet bij de receptie kijken. Dat is een mat. Maar toen kwam we bij de receptie uit. Oké, okay. we kunnen straks ook naar de hoedzone en zo. Hè. We kunnen straks kijken. We gaan het straks verder onderzoeken. Maar nu zijn we bij de mat. En gaan we de rest zoeken. Dus ja, top. Juist. Yes. Hoi iedereen! We hebben net lekker gezwommen. En wat gespeeld in de speelruimte. En we gaan ons nu omkleden. Want mijn haar ziet er niet uit. De natal. Nee. En dan gaan we nu tennissen. Dus we gaan het eerst omkleden en gaan we tennissen. En we nemen jullie mee. Ja, we hebben altijd omgekleed Ik ben nu een tennisraket vragen in het Engels. En mijn Engels is echt prachtig, want dan weet je dat ook hoe prachtig dat is. Dus ja, ik zal het misschien beter niet vragen. Dus mag het vragen voor mij. Want ja. ik ben er echt heel goed in, maar toch dan kan ik het gewoon niet. Ik kan het ook niet, maar ik kan het proberen. Oké, okay, dus dat gaan we nu doen. We zijn luie mensen, dus. Wow, wow wat is er geluid. Ik druk die tik Oké, we zijn net aan de receptie geweest. En we moesten blijkbaar de reserveren. Heel goed doen eigenlijk. Maar we hebben nu gereserveerd, dus we kunnen straks gaan afhalen. Dus dat stoppen. Ja. En nu zijn we weer op de speelruimte. Zullen jullie een beter op beeld laten zien hoe het eruit ziet? Het is echt wel gezellig. Maar voor zoveel dingen moet je betalen. Echt niet normaal. Zo 1 euro of zo is wel een beetje de set. Maar dit is een, pool, een, wat zeg je, een, een betangbaan. Hoe noemt je dit? Je is ook een specifieke naam, maar ik weet niet hoe dat noemt. Shoek of zoiets. Ja. ja dat, jullie kunnen het voordoen, aan jullie, want jullie zijn eigenlijk een pro in. Nee. Wacht. We zullen het laten zien hoe, jullie, hoe goed jullie schrijven is. Wacht hè. Ja, doe maar. Ja, slecht hè, Ik zie het. Oké, okay, dus zo werkt dit spel. Dan heb je dat. Daar is jullie echt heel goed in. En dat er. En hey jullie? Nu ben ik wel op zoek. Daar is jullie goed in. Ik weet niet hoe je dat noemt. Maar het is wel leuk. Jullie doen dit voor. Jullie zijn het demonstreren. Ik dacht. Dat, dat is echt heel moeilijk. Heel Dus zo werkt dan dit spel. Dan heb je daar een pooltafel, maar ja iedereen weet al hoe dit werkt. Daarachter, hoe noemt je dat ook, airhockey, maar dat weet ook wel iedereen hoe dat werkt. En dan staat er ergens een pingpongtafel. En dan daar is het tennisbeltveld, dat is super groot. Ja, dat gaan we straks doen. En dan staat daar een bord met alle activiteiten. Oké, okay, dus hier hangt zo'n bord. Met alles. Dat was al de speelruimte en hier is Dan Wil je ook iets zeggen tegen de kijkertjes? Mmm, een Nathan nou, het is lekker met die poes aan spelen? Ik weet niet wat ik heb is, Nathan. Nee, ik vind het gewoon die lekker. Nathan, wil je een spelletje spelen mee? Speeltje spel. Wat wil je graag doen? En waarom van nu ik stuur? Oké, Nathan moet er nog heel veel van nadenken. Oké, okay, we zijn aan de jam hier aan. We gaan eens dus met penis draaien. Niemand. Ja, maar één knie. Ja, de, de, de, de machine heeft die pijn gedaan. Ja, maar je hebt die machine zo hard gezet. En toen ben ik op mijn knie gevallen. Hier zie je dat niet moet. En die is al mijn knie um, ja, beschaafd. En dan moesten we naar de receptie gaan en we moesten gaan uitleggen voor ontsmettingsmiddel. Maar ik kon dat dus niet uitleggen. Uiteindelijk heb ik het gekregen. Maar dat peekt zo zo fel. Dus we gaan nu ja, wel even. Nu even tevreden, ja, nu niet meer, maar toen wel. En we gaan nu even terug naar onze ouders. Dus ja. We zijn al even verder. Ik heb vandaag uh, ik heb niet echt heel veel gedaan. Ik heb geschild. Ja, dus een beetje gewoon gerust enzovoort. Dus hebben we hebben onze kamer gepoetst. En uh, we hebben ook tennis gespeeld. Het was echt heel vermoeiend. Want oh, de zon scheen zo recht in ons gezicht. En het was kei warm. En nu gaan we lekker warme wafels eten bij de bar. We hebben net een heerlijke wafel gegeten. Die was super lekker. Maar ik ga eigenlijk hier bij de vlog wel afsluiten. Want vandaag we gaan we heel veel doen. Alleen nog eten en een mooi beetje rusten. En misschien een Halloween party hier. In het hotel zelf. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie binnenkort terug. Doei!